Is uw partij alleen maar voor de christenen of ook voor andere geloven? En wat wil er dan eigenlijk voor horen? Kunnen u hem op vertellen? Oh, nu, gaan wij, nu gaan we echt beginnen, of niet? Oké. Okay. Of ik zenuwachtig ben? Nee, ik ben nog niet zo zenuwachtig. En waarom dan niet? Maar er komen af en toe wel, wel spannende momenten aan. Ik sta de avond voor de verkiezingen, dus dat is 14 maart. 15 maart hebben we verkiezingen. 14 maart is het laatste debat. Dan sta ik eerst tegenover Mark Rutte. En dan sta ik tegenover Geert Wilders. En dat zijn wel hele spannende debatten. Dan weet je dat heel veel mensen kijken. Heel veel mensen twijfelen nog, welke partij zal ik stemmen. En dan weet je van, ja, dat is wel belangrijk dat je dan echt vertelt wat je vindt. Was u goed op school? Uh, ik was, bij sommige vakken was ik, was ik wel goed. Maar ik vond wiskunde vond ik wel lastig. Talen vond ik, vond ik ook lastig. Maar ik vond geschiedenis vond ik heel leuk. Adreskunde vond ik heel leuk. Dus dat waren wel een beetje mijn favoriete vakken. En bent u wel eens uit de klas gestuurd? Oeh, ik denk dat ik één keer uit de klas ben gestuurd. En waarom was dat? Ja, <laughs> ben jij wel eens uit de klas gestuurd? Ik nog niet. Oh, hou dat zo, hou dat zo. Omdat ik eh, dwars door de, door, de, door de leraar heen praat. Omdat ik, er eh, was echt een beetje chaos zoals dat. En mensen gingen met propjes gooien. En toen riep ik ook wat en toen zei hij van, ga maar weg. En hij had wel gelijk. En eh, wat wil er dan eigenlijk voor gehoorden? Boer. boer. Boer. Ik ben geboren naast een boerderij, wel in een dorp. En dan legden we zo een plank over de sloot. En dan liep ik over de sloot naar de boer. En dan mocht ik helpen met melken. Dat was een heel klein boertje met een paar koeien. Dan moest ik echt met de hand moest ik dan zo melken. Dus ik had ook speelgoedkoeien, speelgoedtractors. Um, het leek me echt heerlijk. Het leek me fantastisch. Maar het is het niet geworden. Nee, en later bent u dan toch voor het politiek gegaan? Ja, dat is pas veel later. Want toen wilde ik soldaat worden. Ik wilde al een tijdje dominee worden en, en journalist wilde ik worden. Ben ik ook geweest nog een jaar. En toen is ja, Dat uit... had ik gezien. Radio, Radio 1. 1 om... Radio 1, precies, bij de EO. Ja. Oh, ja. leuk. Ja, zeker. Is ook heel leuk, journalist zijn. Ja. dat ja, vinden jullie ook wel of niet? Vind je het leuk? Ik vind het ja. heel leuk. Ja. Wat wil uw partij voor kinderen? Ik wil dus dat jullie als gezin dat je wat meer ruimte krijgen. Dat, dat je ouders wat meer tijd krijgen. En een, ook nog een heel belangrijk punt is... Dat wij willen dat de aarde die we aan jullie doorgeven, dus, hè, dus die, mijn leeftijdsgenoten en mensen die ouder zijn, geven eigenlijk de aarde eh, aan jullie door, dat die schoon is, dat die groen is. Dat de lucht die je inademt, dat die, dat, die, dat, die, dat, dat dan gewoon fijne lucht is en geen vieze lucht. Heeft u zelf ook zonnepanelen op uw dag? Oeh, dat is een goede vraag. Ik heb groene stroom. Dus ik, ik ben veranderd van mijn energie, Hoe zeg dat, uh, energieleverancier. Dus die zorgt dat er groene stroom komt bij mij, dus ik heb groene stroom. Maar ik heb op mijn dak heb ik geen, heb ik geen zonnepanelen, dat, dat, dat, kost best, dat kost best veel geld. Dus ik ben er wel voor aan het sparen, ik wil het wel, maar ik, ik heb het nog niet. Is uw partij alleen maar voor de christenen of ook voor andere geloven? Wij zijn een partij van christenen voor iedereen. Dus als wij het goede willen, dus als wij, zeggen, wij willen schone lucht, zeggen we niet alleen schone lucht voor christenen. Of niet alleen goed onderwijs voor christenen, nee, dan is het voor alles en iedereen. Dus we zijn er echt voor iedereen. We zagen dat er in uw partij gedoe was over homo's. Wat, wat vindt u daarvan en waarom is dat eigenlijk? Nou, volgens mij is er geen gedoe. We hebben tien jaar geleden een keer een discussie erover gehad. Ja. En wat je ziet is dat er verschillend gedacht wordt over het homohuwelijk. Maar dat we allemaal vinden, en dat vindt iedereen in de ChristenUnie, dat je gewoon heel veilig voor je geaardheid uit moet komen als je homo bent. Dat je gewoon kunt zeggen ik ben homo en dat, dat je veilig bent op school, dat je niet gepest wordt, dat je veilig bent op de sportvereniging en in de kerk en op straat. Dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dus dat is voor ons een heel belangrijk punt. Maar van de paus mag het niet. Dus voor de extremisten, ik weet niet of er iemand extremist is onder de ChristenUnie, die zouden dat misschien wel vervelend vinden. Nee, maar de paus zegt ook, die zegt ook, ik wil, er, ik wil dat homo's uh, veilig zichzelf kunnen zijn. Dus hij is tegen het homohuwelijk? Nou, dat mag je zijn. Maar hij zegt, ik wil dat mensen veilig gewoon zichzelf kunnen zijn. Dat ze gewoon homo kunnen zijn. En wie ben ik, zei de paus een keer, wie ben ik om te oordelen? Nou, dat vond ik een hele mooie, vond ik een hele goeie. Ja, ik ook. Wil... Ja. Kunnen nu hem op vertellen? Eh... <laughs> um... Mijn dochter die vertelde, die vertelde vanochtend een mop. Zal ik die dan nou maar vertellen? Dat is de eerste die je met te binnen schiet. Ik, uh, ik vergeet ze heel vaak. Maar zij vertelde de mop. Er waren twee slakken en die stonden aan de, aan de kant van de weg. En die wilden oversteken naar de bushalte. En uh, toen zei de ene slak: zullen, uh, zullen we maar oversteken? Toen zei de andere: uh, Nee, laat ze maar niet doen. Want over een week komt er een auto langs. Wat uh, jij niet leuk vindt. Jij vindt die leuk? Ja. Ik vond hem, hem oké. Okay. Wilt u een uh, Snapchat-selfie met ons maken? Ja, ik heb zelf geen uh, Snapchat. Nee, die hebben maar, wij hier. Dat ja, maar nou, dat gaan we doen. Leuk. Dat is heel grappig. <hijen> dat is uh, Kiss. Kunnen we niet eens uitkiezen? Oh, die is mooi. Ja. Dat is Lincoln is dat. Dat is de president van. Uh... Nee, die niet. Die, die, die is heel erg. En met die, uh, met, die baard, Lincoln. Ja, met die baard. Ja, die vind ik mooi. Oh, deze, is daar, deze ook leuk. Hier, die, die doen we. Die doen we. Die is mooi. Dan zijn wij gewoon met Jeroen even zo. Ja, heb je hem? Ja. Moet kijken. Ik heb een baardje. Ja. <laughs> Geweldig. Hey, jullie zijn goede interviewers zei Dank u wel. Oh. Goed gedaan. En kunt u dan nou nog de dab? De hype van 2016. Zullen we de samen met de dab de doen? Ja, oh, ja? oké. Okay. gaan we met z'n allen. Doe hem naar links ja? of rechts? Uh, doen hem naar, naar rechts. Nee, de, naar links. Zo. Oké, oké. Hey, okay. 1, 2? 3, 2, 1. <laughs> <Tok>. <laughs> ja. Dat deed de koning die, ja, uh, die deed het ook Ja, dat is een video. Ja, precies. Ja. Hey, als, als ik dat thuis doe, dan liggen mijn dochters echt helemaal dubbel. Die vinden dat echt ja, uh, ja. Die vindt dat heel grappig. Ik vind het ook leuk. Het leuk? Ja, het okay. ja. Ja, heel erg bedankt voor het interview. Heel ja. graag gedaan. Jullie drinken nog niet op. Ja, hey, dank dank je Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Wel. Wat leuk dat jullie er waren. Ik vond het echt uh, goed gedaan.